Majesteit, beste mensen in de zaal, beste kijkers thuis, het is zover. We gaan zo over tot de officiële inauguratie van de nieuwe nationale supercomputer. En ik zou u, majesteit, samen met mevrouw de Raniets willen vragen het podium te betreden en de inauguratie in werking te stellen. Gaat u gang. I'm <laughs> sorry. Dank u wel, majesteit. Uitstekend gelukt. <lacht> Misschien heeft u het er gisteren thuis nog over gehad, maar uw man, de, de koning, die haalde destijds een hendel over. In 2000. En, ja, dit is digitaal, volledig in de tijdgeest. Precies. Dank u wel. Nogmaals.